Voilà, Mathias, dat zijn ze dan, hè? De corona auto Er zit ook weer heel wat papier bij. Um... Ja, hallo. Plaats het steriele waterstaafje uiterst zorgvuldig in het neusgat met de meeste afscheiding. Draai het waterstaafje vier keer gedurende ongeveer 15 seconden tegen de neuswand. Oké. Hang je nou niet aan hè? Oh, mooi. Maar zo makkelijk is het toch niet hoor. Nee, we moeten 15 tot 30 minuten wachten. Zou jij naar de bomma gaan dit weekend als je nu uh, negatief blijkt te zijn? Ja, nee. Aangezien het dan toch niet echt volledig uitsluitsel geeft, zou ik daar toch niet volledig op vertrouwen. Nee, eigenlijk niet hè. Maar ik vind dit toch echt niet evident hè. En ik vrees dat als mensen hierop gaan vertrouwen, dat er heel veel mensen misschien de test niet genoeg gaan, niet juist gaan afleggen en zich zomaar vrij gaan begeven met anderen. Barbecue doen, wandelingsje doen met andere mensen. En dan toch positief zijn zonder het eigenlijk goed en wel te beseffen. Ik ben negatief. Ik ook, bewijs. Voila Mathias, we zijn alle twee negatief. Gelukkig. Oef, oef Gelukkig wat mij betreft. Een op vijf is... Uh Vals negatief, dus helemaal zeker kunnen we niet zijn. We gaan nog altijd mondmaskeren moeten aandoen, ja. we gaan nog altijd afstand moeten houden. Wij zijn heel benieuwd ook naar, naar uw bevinding, vanaf 6 april zijn die dingen dus beschikbaar in de apotheek. Gaat u ze gebruiken? Vindt u het gemakkelijk om de test te doen? Vertrouwt u op de resultaten? Laat het ons zeker weten via social media en aarzel ook niet om een kijkje te gaan nemen op onze website. En daar hebben we heel wat informatie verzameld over deze nieuwe vorm van testing waar we nu mee gaan te maken. Ja.